Dag beste collega, het is uh, zondag 1 september, morgen start het nieuwe schooljaar. Ik kan jou laten zien hoe dat ik mijn Google Classroom klaar maak voor het nieuwe schooljaar. Ik heb er vorig jaar mee gewerkt, je ziet dat er heel wat klassen al klaar staan. Hoe maak ik Classroom nu klaar voor volgend schooljaar, eigenlijk vanaf een schone lijn? Dit zijn de vijf stapjes die ik met jou ga overlopen. Eerst moet je nog doen gaan opruimen. Je kan daarna een bestaande klas gaan kopiëren zodat je die kan gebruiken volgend jaar. Stap drie is de oude klassen archiveren. 4 gaat over Google Drive een beetje opruimen. En 5 gaat over de Google Calendar. Er zijn ook nog twee dingetjes onderaan. Opgelet, verwijder nooit de classroom map uit Google Drive. Dus nooit dat mapje gaan verwijderen. En verwijder ook bestandjes nooit uit gedeeld met mij. Dus dat zijn twee dingen waar je op moet letten. Je ziet dat ik veel klassen had. Als je nu gaat kijken... Naar mijn huidige lesgroepen ga je zien dat er eigenlijk maar drie groepjes staan. En eigenlijk zijn deze twee al klaargemaakt voor volgend school. Ja, ik had dat al gedaan. Ik heb één klasje teruggehaald van vorig jaar. Drie lawa. Daar heb ik heel wat opdrachten mee gemaakt. Je gaat dat zien. Bij het schoolwerk Er staan heel wat opdrachtjes in. Deze klas ga ik herbruiken eigenlijk. Stapje 1. Nog doen of te beoordelen opruimen. Waar staat dat? Als je linksboven klikt op het hamburgericoontje noemen ze dat. En je gaat naar nog doen, dan ga jij, in jouw geval, als je meer opdrachten hebt uitgedeeld, daar nog heel wat... Waarschijnlijk onverbeterde oefeningen zien staan. Ik had er daar, ik denk een vijftigtal staan. Die heb ik allemaal gemarkeerd als beoordeeld, zodat ik die hier niet meer tegenkom. Ik heb extra een testopdrachtje gemaakt, dat ze zogezegd vandaag moeten inleveren voor twee uur. Ik kan je laten zien, je moet niet alles één voor één gaan, uh, gaan verbeteren. Hè. Dat, is, uh, dat is natuurlijk heel zot. Dus wat ga je gewoon doen? Je gaat het naar nou Nog doen. Je ziet hier jouw opdrachten staan, je gaat van op de drie puntjes staan en je kiest markeren als beoordeeld. Eventjes wachten, Google heeft daar even werk mee, want hij gaat dat verwerken. En dan zegt hij, geen werk om te beoordelen. Dus eigenlijk start nu een lege te beoordelingssectie voor volgend schooljaar. Dus zorg dat al het oude, zogezegd, verbeterd is. Hè? Dat is stap 1, Stap 2. We gaan een bestaande klas kopiëren en we gaan die gebruiken als een schabloon voor volgend jaar. Dus je gaat naar... Een klas die je goed vindt. Dit is mijn klas. Ja, dit was een goede klas met opdrachten. Je gaat het gemakkelijkste naar lesgroepen hier van boven. Zo. Je gaat op de drie puntjes staan achter een klas en je zegt kopiëren. Hij zegt geef dat een nieuwe naam. Ik noem dat meestal derde jaar. Bijvoorbeeld het, uh, het jaar waar dat ik eigenlijk dit als template of schabloon ga gebruiken. Ik zal het eventjes weghalen. Ik zal doen alsof het enkel voor informatica is. Informatica. Zo. Ik druk kopiëren. Dat duurt uiteraard. Hè? Want je gaat niet alleen die klas zo gezegd, klaarmaken, maar je gaat ook alle opdrachten die ik al gemaakt had vorig jaar, gaat die mee overnemen. Niet de leerlingen die eraan gekoppeld zijn, maar wel de opdrachten zelf. Maar je gaat ervoor zorgen dat die, hoe moet ik dat zeggen, niet zichtbaar zijn voor de leerlingen. Dus eigenlijk op de achtergrond wel mee overgenomen worden, je gaat dat zien. Die krijgen een lichtgrijze kleur. Die zijn er dus wel. Alle inhoud is mee overgenomen, maar er hangen nog geen leerlingen aan vast. En leerlingen die in de klas zouden komen, gaan, ze niet, gaan die opdrachten ook niet zien. Dus we gaan eens eventjes kijken. Hij heeft een, uh, een klasje aangemaakt, derde jaar. Daar zitten nul leerlingen in. Als ik daarop ga klikken, om die klas eens te openen, hij is nog niet helemaal klaar, denk ik. Ik denk dat ik moet wachten tot het, uh, tot het kleurtje wat... Uh, wat verandert, Hij is de lesgroep blijkbaar nog aan het maken. Ja, je weet dat misschien ook nog, hè. bij Classroom zitten ook kalenders en mappen in Google Drive aan vast. Dus dat duurt eventjes. Hè. Dus nu zit ik hier bij stapje 2, een bestaande klas kopiëren. Nu, misschien, ik weet het niet of het tegelijk lukt, maar doe ik stapje 3 al eens, ga ik een oude klas archiveren. Dus bij jou ga je heel veel klassen hier zien staan. Klassen die je niet meer nodig hebt, die kan je archiveren. Ook dat werkt met die drie puntjes hier van boven. Zorg altijd dat die hier bij lesgroepen staat. Je krijgt dan een overzicht. Drukt hierop en zegt archiveren. Je drukt archiveren en ook dat neemt eventjes, eh, eventjes tijd in beslag op de achtergrond. Want dat gaat een aantal dingetjes doen. Dit duurt eh, vrij lang. Ik hoop dat die zo dadelijk wel wat meer inhoud geeft. Nu je kan het... Ah, daar komt die. Derde jaar is klaar, dus als ik het nu bekijk, dan ga je zien bij schoolwerk dat eigenlijk al mijn opdrachten met mijn titeltjes er nog allemaal bij staan. Alle oefeningen staan er nog. Dus een, uh, een oefening bijvoorbeeld van, ik denk mevrouw Jans, over uh, spelling... Want we hadden samen een, een groepje. Uh, alle opdrachten staan er gewoon nog in, met alle uitleg, met alle videofragmentjes erbij. Maar ze zijn als concept opgeslaan, dus jij kan ze gewoon gaan gebruiken, publiceren in je nieuwe klassen. Dus nieuwe opdrachten aanmaken, op basis van vorig schooljaar, is super eenvoudig. Dus mijn klassen zijn gearchiveerd. Als ik ook ga kijken hier van onder bij gearchiveerde lesgroepen, dan zie je al mijn gearchiveerde klassen staan. Daar ben ik er nog niet helemaal. Want, ik zit hier bij stapje 4 in je Google Drive had je ook allemaal mapjes staan in Classroom van de klassen die je had aangemaakt. Ik ga het je laten zien. Kijk, in Classroom, dit is mijn, mijn drive. Dus Als ik naar mijn drive ga, dan is er ook een mapje Classroom. Dat is altijd een gedeeld mapje. Hij heeft dat zelf ooit aangemaakt. En dan ga je zien welke zijn eigenlijk belangrijk voor jullie om te zien. Dit is het, uh, is het mapje wat dat die nieuw heeft aangemaakt. En dit hier is de oude klas. Dus je ziet dat die eigenlijk ook aangemaakt was vorig schooljaar. Dus die heb ik eigenlijk niet meer nodig, want als ik daarin ga kijken, en ik zoek bijvoorbeeld een taak, dan ga je zien dat die leerlingen daar vorig jaar in gewerkt hebben. Dus dit zijn oude bestandjes, oude mappen. Klaus zelf de map nooit wegdoen, wat heb ik gedaan? Ik heb een nieuwe map aangemaakt, archief. Dus gewoon rechtermuisknop, nieuwe map, en je noemt die bijvoorbeeld archief. En in archief heb ik de schooljaren die ik ga gebruiken, dus die ik ga bijhouden, heb ik ook aangemaakt. Dus vorig schooljaar was 2018-2019. Dus je gaat kijken en dan ga je zien dat er bij mij al heel wat mapjes in staan. Dus hoe eenvoudig is het? Je pakt de oude klas, niet de nieuwe natuurlijk, hè, en je verplaatst die naar waar dat je wil. Dus je kan die gewoon opnemen, neerzetten bij archief. Hij gaat wel melden. Sommige mensen hebben geen toegang meer, maar dat is op zich geen probleem. En in archief ga ik die nu eventjes verplaatsen in het juiste jaar. Zo. Ik druk op oké. OK. En je gaat achteraf een veel zuiverdere classroom folder in je drive overhouden. Dus deze heb ik ook niet meer nodig. Ik zal hem eventjes laten staan, maar maakt niet uit. Dus je snapt het, je gaat hier al je klassen krijgen, je nieuwe klassen van dit jaar, en in archief, uiteraard gaan alle oude klassen staan. Goed. Dan hebben we de, de drive stap gedaan. Wat is de laatste stap? Iedere keer als je een Google Classroom aanmaakt, gaat hij ook een kalender voor die klas aanmaken. Dus eens even kijken, bij mij gaat die nog staan... Uh, nee, die zie ik nu niet meer staan. Dat heb ik een beetje te snel gedaan. Even kijken of hij hier... In mijn derde jaar al een agenda heeft. Ja, daar staat nu natuurlijk nog niets in. Het is een beetje jammer. Maar goed, je, je krijgt wel... Uh, het is wel een beetje duidelijker uh, hier aan de linkerkant. Dit zijn mijn klasjes voor volgend jaar. Dit was die klas, die oude klas hier. Uh, je ziet waar ik nog één testopdrachtje had klaargezet. Hè. Je weet dat je, je kalenders kan uit. En aanzetten om een goed overzicht te krijgen. Die kalender, dat is de oude van vorig jaar, die heb ik niet meer nodig. Dus ofwel ga je kalenders verwijderen, ofwel, en dat doe ik, gewoon ze hier. Ik uh, kies gewoon voor het afmelden van een kalender. Hij zegt dan zelf, mag je die kalender gaan verwijderen, de agenda gaan verwijderen. Nu, bij agenda verwijderen, doe je de agenda niet weg. Je maakt hem onzichtbaar binnen jouw stukje natuurlijk. Dus je kan altijd nog terug gaan kijken naar die agenda, door hem opnieuw toe te voegen. Maar dat is op zich nu niet belangrijk, hè. Goed, dit waren mijn vijf stapjes. En vanaf nu ben je, als je gaat kijken naar Google Classroom, ben je in mijn lesgroepen klaar om volgend jaar te starten. Dus als ik opnieuw wil starten met bijvoorbeeld 3-ECTB, wat ga ik doen volgend jaar? Als hier hierop drukken ik kies kopiëren, want dit was mijn schabloon dat ik zojuist gemaakt heb van een oude klas van vorig jaar. Ik kies kopiëren, ik noem hem 3-ECTB en ik ben eigenlijk vertrokken. Al mijn opdrachten staan erin, ze staan nog niet zichtbaar. En ik laat weer de leerlingen... Euh, ...zichzelf toevoegen. Je hebt het video van Classroom van mij... Euh, allez, ...de lange video van Classroom van mij... ...ook nog euh, op YouTube staan. Dus ik zal de link daarvoor voorzien... ...in de omschrijving beneden. Denk aan deze twee regeltjes. Verwijder nooit de Classroom map. Dan heb ik het over deze map hier. Als je daar redelijk gaat... ...Classroom, die gedeelde map, nooit weg doen, ...want die heeft Google gemaakt voor jou. En hier ga bestandjes nooit verwijderen... ...uit gedeeld met mij. Ik weet dat gedeeld met mij heel onoverzichtelijk is... Uh, no offense, maar ik zie dat de directie dat ook nog een beetje fout gebruikt. Het is niet de bedoeling dat we bestandjes met heel onze school gaan delen. Als je een bestand deelt met de hele school, ga je dat in de gedeelde drive zetten. En dan krijgen we dat niet allemaal te zien bij gedeeld met mij. Maar ga daar nooit een bestandje verwijderen, want die verwijdert in principe dat bestand zelf. Goed. Dit was het. Als er nog vragen zijn, laat het weten aan Peter of mezelf. Succes!